I'm finally right here with you. Hallo mensen, leuk is kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPD Varmor. En vandaag ga ik op pad met deze Crafter. We hebben ons ingemeld. We hebben uh, de porto test al ontvangen, de test En we hebben inmiddels ook al een melding. Dus uh, we gaan meteen die kan op. Alleen onze verpleegkundige is er nog niet. Dus die uh, gaan we zo meteen even oproepen. Uh, of in ieder geval vragen waar die blijft. MK kom je 104 kom eens uit van MK over. Microphone activated. Zeg maar. 104 is aan het opnemen. Nou, dan kan ons nog de MK praten. Zeg het maar MK. Is u een page ontvangen Ja, porto ontvangen. Inmiddels uh, wachten we even snel op mijn collega totdat hij uh, ook in Ambu zit en dan gaan wij zo snel mogelijk die kant op over. Ja, sprepen, daar ga ik alvast slepen. 104 uit. Microfoon muted. Uh, betreft de postcode 126, de persoon heeft zich gesneden in zijn hand, ongeveer een sneeuw van 5 cm, ook in de pols in de slagader dus. De persoon voelt zich nog verder goed, deur is open, de persoon staat in de keuken bij de steen. Mijn collega 104, uh, verpleegkundige, heeft ook de melding ontvangen. En uh, die gaat uh, dus met mij mee We zitten alvast postcode 126 erin. En we gaan die kant op het voertuigcontrole, hebben we al gedaan, maar ja dat uh, is allemaal buiten opnames geweest. Uh, nogmaals, we wachten even snel mijn collega. Dus het wel zo fijn als die ook instapt als we naar een melding gaan. Collega Jan, kom er eens uit. Vertel Ja, wij wachten op jou. Uh, over. Nee, kom maar. Jij komt eraan, dat is mooi. Nou, jullie hoorden net al Jan. Dat is mijn collega voor vandaag. Daar moeten we het mee doen. Jan is vandaag verpleegkundige. Ik ben vandaag de chauffeur. Dat vliegt een ambulance. ons. Um, ja, en ik zal Jan vandaag assisteren waar nodig. Ja. Jan zal mij vragen wat hij nodig heeft. Staat Jan naast mij, Jan staat naast mij. Stap in, Jan. Had je de melding al ingelezen? Ik heb het gelezen. Je hebt hem ingelezen, dat is helemaal mooi. Nee. Jan had toen het, uh, in ieder geval al de controles uh, van de apparatuur en zo gedaan. Dus die hebben allemaal tipped op een orde. Ik had de controle van blauw gedaan. Dus we zijn er helemaal klaar voor. Helemaal klaar. Is, nou, eens kijken. Hij heeft de steekers 5 cm verklaarderd een uh, slag bloeding. Yes. Vandaag ben ik de chauffeur dus van Jan. Dat betekent ook dat ik de ambulance ga besturen. En dat betekent dus ook dat ik een hele mooie luchthorn erop heb die ik vandaag zeker ga gebruiken. Ik weet niet of Jan die eigenlijk ook hoort. Ja zeker. Nee. Nou, mooi. Duidelijk. Nou, normaal gesproken heb je dus het roemnummer wat op je ambus staat. In dit geval 157. Maar wij houden de 104 even aan. Dat is uh, voor ons wat handiger, dan het uh, gebruikelijke roepnummer om uh, verwarring bij onszelf en bij de meldkamer te voorkomen. Ik vermoed dat het huis is van Franklin. Het zal dus pas Daarom gaan we even hierop. De voordeur zou open zijn ja klopt dat zou bij de keuken staan. mooi ik zet hem op de plaats top zo wat wil je mee hebben eh uh, kijken neem even een spoed en een lap ik mee en even zuurstof dan pak uh, ja dan ga ik wel graag mee ik heb ja. vast de binnen oké okay. nou ik ben vandaag te pakken is al van uh, Jan wat het? Staan? Dat ik jou vandaag je is ben. ben. Ja, zeker. Normaal is het andersom. <laughs> Goed, we gaan nou er even over in uh, game praten. Dus daar ga ik nu ook naartoe. Microfoon, ambulance Rotterdam. Ja. Uh, uh, yeah. Hier. In de keuken. In de keuken zou het moeten zijn. Oké. Ah, ja. Goedendag meneer, ambulance Rotterdam. De hele grootste ligt eronder. De hele grootste ligt er meneer. Vooral rustig blijven. Hou de arm lekker hoog. Oké, om welke arm gaat het? Ik zet de aan die... aanrecht. Ja, dat is goed. Nou, als je de arm even hoog houdt, ga ik even kijken wat er aan de hand is. Nee, wat is er gebeurd? Ja, ik was even aan het koken, want mijn vrouw die komt er nou zo aan. En ik sneem me vol, ik schoot zo uit. Je schoot uit? Met de broodmes daar. Met de broodmes, oké. Okay, ja, ik, uh... ik, ga even, ik ga even kijken hoe het zit met de wond. Ik heb hier alles voor een eventueel drukverbandje aan te leggen voor je. Ja, dat is ook hem vast. Kijk, uh, slachtoffer wat ziek aan de wond. Slaghaardig geraakt. Slaghaardig geraakt, ja. Verbandje gaan we om even snel omheen gooien. Ja. Slaghaardig bedoel bloed dus gaan we even flink aandrukken jandel. handel. Oké, okay, wil jij ook een uh, lifepakket even eraan hangen? Ja, dat gaan we doen. Oké, okay. kan okay, we je wel. drukverband? Hebben. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Gaas ook erbij, niet klevend. Ja. Ga ik dood? Ik, ik ga niet dood. Goeiedag meneer, ik ben Wim, ambulance dienst, ik ga ook even bij u wat het een en aan aansluiten. Mijn collega uit zijn me met de wond, ik doe even de hartmonitor aansluiten, ja? Ja. Ja, ik heb even een je en een verbandje om de steen leggen. liggen. Ja, om even de boeding te stappen. Ah, ja. uh, au. Er komt even een klipje op de vinger en een uh, band om de arm, meneer. Ja, doe maar allerlei dingen. Oh. Blijft u zo even staan? Zal ik even een stoel voor u pakken? Nee, wel een stoel verpakken. pakken. Ja. Okay. Er staat de stoel bij de tafel dan Ja, ik zie hem al. Ik ga de band even op laten pompen en dan pak ik even de stoel, ja? Ja. Niet schrikken. Zo. Naar maar ik keer over vastvallen, voor zekerheid. Vooral rustig blijven. Gewoon ik goed. zet de stoel af. Ja, is goed. Je voelt de stoel tegen de benen aanstaan, uh, niet schrikken. Dan ja. mag hij gaan zitten. Oké, okay. ja. yes. Top. Vitale waarden, is Nee, niet. Oké, okay, ik heb van jou een pols van 90 regulair. Um, met een tensie van 130 over 80. 130 over Saturatie, ja. ik 98%. Top. Nou meneer, we zien niks straks niks hoor. Gelukkig. Inderdaad, hartstikke gelukkig. Is je vrouw op de hoogte of niet? Nee, je moet nog komen van werk. Die moet nog komen van werk, oké. Okay. Die is om 10 uur thuis. Thuis, dat vroeg begonnen. Later dienst zat ze. Ah, ja, Oké. Okay. Heeft u er ergens anders last van? Ik ja, voel een beetje lichtjes. Je vindt het een beetje lichtjes. Hoe maar ik... kan het door de schik komen denk ik. Het kan zeker komen, het zou zeker kunnen komen dat ik er heel erg geschrokken ben. Het zou me... Dan kan ook zeker niks verbazen. En uh, kunt u me vertellen hoe lang het al bloed is? Vijf minuutjes. Vijf minuutjes, dat Ik heb gelijk de telefoon gepakt. Zou je wel doen? Ja, doe maar. Nou, dat is helemaal goed. Dat heb je goed gedaan. Dat is goed. En ook snel. Nou, je ziet het. Water snel te plaatsen. Zeker. Ik Geld had het niet krijgen. verwacht. En even kijken. Kijk naar nou jouw verbonden wond. Is het gestopt, gesteld? Ja, gesto gesto het is minder geworden. Minder geworden. En het bloed niet door? Het bloed uh, heel lichtjes. Heel lichtjes. Oké. Okay. Microfoon muted, ja. user joined your channel. Ja, persoon uh, inmiddels de plaatsen persoon goed en spreekbaar. Uh, inderdaad, de bloeding wordt verholpen. en zo meteen uh, richting uh, Erasmus over. Ja, dat is nou moet ik bellen voor een shockroom, of? Negatief. Ja, dan wel, ik zit dat muted. Uh, wij bellen zelf al even naar help. Ja, user left ja is goed. Dat heb je van me nodig. Uh, mag ik voor jou het dekverband? Ik zie dat hij doorloopt. Sorry? Tech-verband. Ja. Gewoon eens in het verbandje. Oh, Alsjeblieft. <treeks> ja, daar. <dankjewel. treeks> <treeks> Zo, nou die zit. Zo, plakketje. Meneer Per. Ja. Maar gaan het zo meteen opstaan? Denkt u dat hij de mogelijkheid heeft om op te staan? Ja, dat wel. User joint je channel. 104, zegt u maar over. Dat was niet de bedoeling denk ik, excus. Oké, spreken we 104 uit. Moet ik op de brandkaart zitten. Had jij het ook knees in dat doet niet? User left to Ja, ik ga weer. Ik niet. Ik wel. Ik zet de brandkaart even laag meneer. Oké. Dan ga ik u even ondersteunen. Dan ga ik u pakken en ga gaan ja. we even met elkaar uitlopen. lopen. op de knoop komen met ka de kabels, yes. Ja. Oké, okay. zullen we. Um, ja, moeten we zo meteen misschien wel even de vrouw inlichten? Als ja. Zelf heeft, want als zelf is, want als ze zo binnenkomt uh, met al het bloed daar, dan uh, nee, zal u wel schrikken. Hebt die telefoon bij zich neer? Nee, die ligt nog binnen. Op het aardkastje. Meneer, ik ga je nu achter in de ambulance rollen, samen met mijn collega. Oh ja. Nu lig ik er wel uit. Ja, goed. We gaan wel gewoon door. Meneer, als u achter in de ambulance ligt, en dan gaat mijn collega waarschijnlijk naast u zitten, dan zal ik even zorgen dat de telefoon ook meekomt, de benodigde spullen, en dan zal ik de deur op slot doen, ja? Ja, is goed. Nou, en voor de kijkers, ik ga weer terug in game en ik zie jullie zometeen. Jan, ik uh, heb hem gezet op uh, aanrijden bestemming. En dan de je naar het Erasmus. Hey, wake up. Ja, is goed. Ik ga even uh, vast een vaste voorraadkondiging uh, plegen. Yes, ik had inderdaad gezegd, hey MK, dat zou je niet hoeven zitten te doen. Je moet er weinig even doen. Goed goed, dat ik De eerste melding hebben we afgehandeld natuurlijk voor mijn, uh, mijn taak als chauffeur is vooral het assisteren vandaag van uh, mijn collega. Dus uh, spullen aangeven. Kijk, het is natuurlijk, en dat is niet omdat ik dat nou uh, ben ofzo, maar als je jaren ervaring hebt, dan uh, als chauffeur is het echt gewoon zo. Dan weet je ook al uh, wat, wat jouw collega wilt hebben. Dus in dit geval sowieso een druk verband. Uh, mocht er nou echt een heel erge bloeding zijn en Tony of zo. Um, Later zul je misschien ook zien dat je inmiddels, als je bijvoorbeeld een casus hebt pijn op de borst, na nou, dat is tegenwoordig echt wel weten welke medicatie allemaal wordt verwacht. Normaal is het natuurlijk tot een verpleegkundige zegt: oké, okay, ik wil nu graag een infusje hebben en daarna mag je me een ampul van dit medicijn optrekken. Nou, als je jaren chauffeur bent en jaren al dezelfde casussen pijn op de borst bijvoorbeeld hebt meegemaakt, weet je inmiddels ook wel hoe dat allemaal in elkaar zit. Dus dan ga je dat als jezelf al doen. Dus vanavond zal ik een beetje dingen aan mezelf doen en natuurlijk ook, uh, ja afwachten wat mijn collega wilt. Het, het blijft toch, je werkt samen op een ambu, maar het blijft toch wel een beetje de verantwoording van jouw collega verpleegkundige, uh, dus die uh, geeft uiteindelijk ook het uh, laatste woord. Het is ook altijd een hem of het een A1 of A2 richting ziekenhuis wordt, maar ook dat weer, inmiddels heb je zelf al door als chauffeur hoe ernstig het is en of je A1 of A2 naar het ziekenhuis wilt. In dit geval was het een duidelijke uh, A2 hij was goed en spreekbaar, mooie vitale waardes en hij, uh, ja. hij bloedde wel, maar ja, dat konden we wel even stoppen, dus uh, dat was geen reden om uh, met uh, dikke spoed naar het ziekenhuis te gaan. Ik zet hem op status, aankomstbestemming, aankomstbestemming en we zijn er. zo nou, meneer, zijn we er? Hello. Dan gaan we even de uithalen. Branca wil het niet. Haalt uit Ambu en neemt mee. Nou, normaal hebben we natuurlijk een Branca die op wilt. Die wilt nu even niet, dus we gaan zo met hem het ziekenhuis in. En... Oh, dat ging ook soepel. Wanneer altijd eerst rechts. Had je al een kamertje? Ja. Yeah. Hier of eentje of er, verder? Eentje verder. Nou, eentje verder. Nou, we pakken altijd dit uh, deze kamers, in dit geval deze. Het ziet er altijd meteen uit als een of andere operatiekamer, dan wel mortuarium gebeuren of een wastafel. Maar uh, wij gebruiken hier altijd uh, de uh, nou, dit als een uh, uh, shockroom, zeg maar, even gewoon een spoedeisen hulpkamer. Helpt op bed. We leggen meneer op bed en mijn collega. Oh. Jan die zal nu een overdracht gaan geven aan ja. de spoedeisende en de hulp Dus dat meneer. Meneer, ik ga alvast vandoor. Ik wens u het beste. Ja, werk ze. schap dank je. Jan, ik dank maak alles gereed ja. voor de volgende. Eeuw, is goed. Ik zal ook doorgeven dat we vrij zijn. Is top. Nou, Jan ja, geeft ja. nu een overdracht voor aan jou? de collega's. Wij ja, uh, zitten op. Heb je de eerste keer misschien van uh, Ravu? Oh, vanavond. Nee. Of uh, van eh... Uh, nee, van Amsterdam. Ja, met die Tetris-challenge. Challenge. Ja, ja, ja, best wel gaaf eigenlijk. Ja, dat kunnen we ook wel doen, maar het heeft geen zin. Is Jan-Willem we begonnen of zo? Met? Met die, met die Tetris Challenge, of niet? Ja, een oh. melding. Ah, succes! Dank je. Nee, ik geloof het niet, Jan-Willem. Ja. Ik geloof dat de uh, politie... Zijn, uh, in Oostenrijk zijn ze begonnen met die Tetris Challenge, meen ik. En toen heeft zo'n wijkagent, wijkagent Lars, denk ik, heeft dat overgenomen. En uh, daarna... Is, ja, de rest ermee begonnen. Deze zin Jan. Deze zin. Wat staat er gewoon even kijken. We mogen naar 336. Persoon met pijn op de borst. Persoon heeft een harde gehad twee maanden geleden. Ik heb een medicatie ervoor. 82 jaar. We gaan nu naar een 82-jarige oh, man met pijn op, op de borst. Oké. Okay. Sorry, laat ze... Hij zit op de weg. Op de weg. Ja. Nou. Yeah. En dan hebben we een A1. Het is al laat dus ik laat de sirene voor zover mogelijk uh, uh, uit. Uh, mogelijk uh, packtas of iets. Kan. Maar ja, verleden al een fout gehad. Hopelijk ja, ja, uh, ja. heeft hij nu niet weer een. Ik hoop niet hij nu nog een? heeft, ja. Hij uh, zit op de weg. Hallo. We Hallo. En wat had jij voor melding dan? Sound muted. Oh, doe je het gewoon even? Ah je zit Ik Geloof me. ja. Hier zit hij. Ik zet hem weer op te plaatsen. Top. Lijf pak mee, een K mee. Is goed yep. oh. Goeiedag, goeiedag. meneer Amalans, tot en met Jan. Hallo. Goeiedag, blijf je rustig zitten. Oh. Tot als meneer wat er aan de hand. Ah, heel pijn op mijn borst. Goedendag meneer, pijn de borst. Ik, pijn op de borst. Hoi. ik sluit meteen live aan. Ja, dat is goed. Uh. Ik geef het pijn op de borst en dan uh, ze steken een pijn. Ja. Alsof er een messen zit. Ja. Meneer, ik sluit even wat uh, plakkertjes aan hoor. Ja. Even twaalf afleidingen. Ik heb afleiding. maand twee maanden geleden ook al een hartinfarct ja. gehad en toen voelde ik ook zo'n pijn. Dus ik dacht ja dat gaat weer fout. Doe even een band om de arm, klipt op de vinger en wat plakken ze op de borst. Ja. Gaan we even kijken wat er bediende de hand is. Nee, je het maar gerustig in? Nee, de ademen. Wil je meteen nitro hebben? Ja, doe maar wel. Even kijken. Spray, spray. Hier heb je nitro, alsjeblieft. Ja, ik wel. Zo, meneer dan ga ik even een spraytje geven. Trust zitten. Alles gereden om ineens te draaien. Zal ik hem doen? Ja, met je. Ja, maar. Meneer, ik ga even een hard filmpje bij je maken. Je mag even stil blijven zitten, niet praten, gewoon doorademen, totdat ik het zeg, ja? Is goed. Ah, oké, okay, komt. En draaien, hebben oh, we hem uitgeprint hebben? Ja. Kijk, um, uh, Lucas Melding, Oké, okay, dat je was hem, meneer. De... Ja. Zo. Ik okay. heb je net een spray een tolk gegeven, dus ik maak er geen zorgen. Tensie 220 over 120. Wat zijn we voor de 220 over 120. 220? Ja, het zal nu dalen met de nitro. Ja. Yeah. Hier heb je ECG, alsjeblieft. Goed, even kijken. Als snel kijken zie ik wel een steemtje. Ja, klopt. Uh, Duidt op een effect. Oké. Ja. Welke naald wil we je ja. hebben? Ras. Ja, doe maar. Pas okay. mooi bij de blus. Dan gaan we gelijk even inbrengen. Zodat... Oh, uh... Meneer? Meneer? <lacht> uh, uh, Kunnen we de scheprankje voor mij pakken, politie? Ja, ja. Dat pak ik wel even. Zullen we hem al op de brancard leggen achter een Jan? Wat zei je? Zullen we hem al vast achter een leggen? Ja, doe me wel. In ieder hier op de prank vast? Meneer, hoort je mij? Ja. <lacht> ik geef het. Hier heb je uh, vis. Ja, ik heb moeite met ademhalen. is moeite met ademhalen. Oké, okay, meneer blijft er rustig liggen. We gaan, nu, we gaan even de schep bij elkaar pakken en dan gaan we je meteen voeren. Even kijken, ik heb hier een elkaar voor je. Ja, dank je. Zou het lukken om zelf te gaan zitten op de brancard, meneer? Uh, wat zei je? Zou het lukken om zelf op de brancard te gaan zitten als mijn uh, collega een prikje heeft gegeven? Ja, is het ook meneer. Oké. Meneer? Meneer hoort u me nog. En stil. Ik zit in shock. Kijk, wil je dat we ze helpen met even op de barkaan te leggen? Ja, ik zet die parkaar laag en dan natuurlijk ja, ja, hem even ja. Ik zet de hoofdsteen omhoog, hè. Ja, dat is goed. Ja, mag ik de schap elkaar? You moved. Ja, als we ja. slacht die naast je. Oh, top, dankjewel. Ik help wel even. Je hebt de uh, live pack alles, Wim? Yes, ik pak alles. Toch, hou gaan optillen. 1, 2, 3, M6 e, op elkaar. 4, 5, 6. Mooi, we gaan move'en. PCI-centrum uh, Erasmus? Ja ik, uh, ja, ik ga pas bellen. ook dat goed, simpel. Oh, daar gaat hij. Uh, ik ga pas achterin zitten. Ik geef alvast door aan de MK. Ja, ik ga het gelijk bellen. We nog, ik uh, nog een pulletje klaarmaken voor je? Ja, het doen we dat we het tegelijk, doe het tegelijk. U. Pros. Nou, zeg. Microfoon activated, Microfoon muted. Zou je nou wat heparine hebben? Eh, uh, doen we wel. Kunnen we naar huis nou bij helpen? Nee, nee, nee dat is dit Wat zeggen? Oké, okay, dan gaan we naar uh, huis. Oh, Want je wordt opgetrokken? Ja, opgetrokken, zeker. Opgetrokken. Heparine nog niet. Oké, dan blijft staan. We doen eens weer gaan werken aan het Nederlands ik moet nu lezen 104 zegt u maar over 104 bij patiënt uh, duidt, uh, laat de naam of wauw laat uh, zeker een vark zien en we gaan uh, met a1 richting pci centrum erasmus mijn collega belt over is begrepen dank u wel voor het melden 104 uit. zie je uit hier heb je brieven Ja, dankuwel. Ja, PC-centrum? Ja, doe maar. Oké, okay, als hij wegvalt of iets... Uh... Ik geef het op. Ik, ik meld je het. Ik ga erin zitten en dan kunnen we gaan. was zijn met elkaar weer gelicht? Ja, en ik heb gezegd dat jij ging bellen. Ja, top. we je, zit erin. Je hebt een pulletje uh, toch, uh, asthilzuur? Ja. Ja. En dan hebben een. Nee, ben je Stuartje van slecht. weg. Hij ja. is weg. Ik ga even kijken. Stuartje komt weer bij. En blijf het maar rustig. Uh... We zijn nu op het moment aan het voeren richting het ziekenhuis. Uh -oh. Hoe hmm. voelt het zich? Licht. Je voelt het licht. Ligt in je hoofd? Ja. Uh, oké. Okay. Nog steeds pijn in de op de borst. Okay. Je pijn de borst, oké. Blijf gewoon te zitten. Zo ik ben al een... zo oud. Nou, ja, wat, wat we heb ik gedaan? Luren. We hebben deze manier niet gespreid. Luren. Dat is een spray die onder de tong wordt gespreid. Tuurlijk. Om de bloedvaten te openen verlicht als het goed is ook wel de pijn um, en dat, uh, ja, dat zou natuurlijk ook wel enigszins helpen mocht wel echt een infarct zijn. Daarbij hebben we een fuus gegeven en um, uh, twee verschillende bloedverdunners toegediend. Uh, natuurlijk was op het ECG een steenje te zien, uh, dat wil zeggen een infarct. Dus dat was wel duidelijk. Um, en nu rijden we A1 richting uh, het uh, Erasmus. ...waar we hij waarschijnlijk zo snel mogelijk op de vaatkamer zal worden Voor jullie, wij komen zometeen binnen met, um, voetie, met een patiënt, 28 is natuurlijk jaar, Je rijdt met een patiënt anders uh, naar een ziekenhuis dan gaat dat je naar een, een patiënt toe Ja, Nu houden we de rekenmeter, dus de collega achter hem bezig is... Hoofd, ...en dat een patiënt een drank aardicht. Mijn collega's is inmiddels naar het erosbus. Voor vervoer gaat hij ook aan, moeilijkheden te hebben met de respiratie. Uh, ...is bekend met een harde factor en heeft hier ook medicatie voor. Dus als je, je wat mensen kunnen klaarzetten, zou, zou je maar top zijn. Ja, nee, precies. Ja, is goed. Dank je wel. Ze zijn er op de hoogte hoor, Wim. Ja, we zijn er. Top. En meneer we zijn er? Bent u er nog? Uh. Bent u er nog? Uh. Hoort u mij? Patat... Patat? dat? Wat dat? Hij zei geloof ik wat dan? Nee we zijn er. Ik ga niet weer naar binnen anders krijg je we dadelijk weer. Daar heb ik geen zin in. Wat? Als je het niet erg vindt gaan we niet naar binnen want dan crashen je we dadelijk weer. Ja nee maar. Doe, doe, doe. Ja, oh, hij hij? zei geloof ik geen patat. Hij oh, zei echt patat gewoon. Hij zei wat dan dacht ik. <laughs> ja dat zei je. <laughs> ik toch echt. Ik hm, dacht wat dan of nou, patat. Oké okay. okay, patat. We dragen hem over naar de S.H. eerste artur wat wil je? Nee? Okay. Had je RZH gebeld voor Eerste Hardhulp? Eh, uh, wat jij zei. Eerste Hardhulp, oké. Okay. Ja, ik typ de best, ja. Ja. Dan uh, gaan we hem overdragen en dan kunnen we verder. Top. Dan uh, best, ja, ja. Geef ja, me door. Ja. Burger, bedankt de je... Groetjes thuis, Ah, Oh, Jan wil natuurlijk voor een baan bijmerkoper ja. Ik zat dat terug, Nou ja, dan ging we soepel. Inzet gereden en op naar de volgende. Ja, was het soepel? God. Ja, toch? Was, ja, twijfel, was in een patat. <laughs> <laughs> patat hè. Patat, <laughs> Nou, kijkers, als jullie ook patat stonden, verstonden, laat het maar weten in de comments, maar ik denk het niet. Ik denk dat Jan de enige was. Nee. Ja. Like de video als de patat is. <laughs> ja, wij zeggen hier friet. Friet. Ja, ja, patat. Nee, te... Wat Patat friet! Ja wat nou patat? Het is patat? Is het friet of patat? Vier, het Geef jij ervoor door een MK te voor vrij Ja. Ja yeah, jongen, vier. De persoon is overdraagd aan, aan de eerste patat. Ja, en uh, we zijn pion. op dit met weer vrij. Patat, zijn je nou patat? We gaan weer uh, richting terug. Post. Ja, je moet weer natuurlijk post over de inzet. Oké. Wim? Je zei dat, of patat? Ik verstond patat. Ja, ik zeg dat. 2022 gaat opkomen. Ja, ik heb uh, 5 nou, ik heb tot 10 minuten uh, geleden een ingediend is de, is de, is de en gespraak, uh, maar ik weet niet of... Ik sta er niks van. Ah, wat zei je? Twee noten, sorry. hard eerste hulp, eerste wat? Eerste hulp. Oh, eerste hartenhulp. Tina zorg ik. Jongen, jongen, jongen. Nou, wij gaan terug naar de post en willen jullie weten pakken we nog een melkje mee. Tot zo.